Hierbij worden de spieren in de arm, die niet meer goed kan bewegen, met elektrische stroompjes geprikkeld. Bij elektrostimulatie worden er elektrische draadjes met plakkers op de huid van uw arm geplakt. Die draadjes zitten aan een apparaat dat steeds kleine stroompjes naar de spieren in deze arm stuurt. Door die stroompjes kunnen de spieren samentrekken en weer ontspannen. Hiermee worden de spieren in uw arm als het ware getraind. Een voordeel van elektrostimulatie is dat het heel gemakkelijk te doen is. Er zijn verschillende vormen van elektrostimulatie en er wordt nog gezocht naar de beste vorm van deze behandeling. Stopt de behandeling, dan wordt bekeken of u zelf verder kunt gaan met oefenen... en stappen kunt maken in het verbeteren van de bewegingen van uw arm en hand.